Susanne is aangekomen op de campinglocatie. Ze heeft gezocht naar een luxe kampeerplekje en die heeft ze gevonden. Susanne denkt namelijk dat ze in deze week zal gaan bevallen. En hierom heeft ze alles op gang gezet. Dat alleen de vader van de kleine weet wat er echt is gebeurd. Gim heeft onbewust al een nieuw baasje gekregen en werkt zou niks vermoeden denken dat ik ben opgegeten door een wild dier. Susanne weet onbewust dat deze baby niet op deze planeet kan blijven wonen, omdat dan de aliens ontdekt worden en dat wil ze ook niet voor haar baby. Dus besluit ze om na de bevalling niet door te gaan met haar dagelijks leven, maar uit het leven te gaan stappen.